Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video ga ik je helpen leren voor het Engels examen. We gaan kijken naar een Engels-HAVO-examen, naar de tekst Panda Poop Power en naar de invulvragen die daarbij horen. Laten we beginnen. Bij het Engels examen is het altijd goed om een stappenplan te gebruiken. We beginnen met oriënteren. Daarna gaan we de vragen lezen. Dan gaan we de tekst lezen en dan bij stap 4 gaan we pas de vragen beantwoorden. Aan de linkerkant zie je de tekst. Laten we beginnen met oriënteren. De titel is dus Panda Poep Power. Een mooie alliteratie, drie woorden beginnend met een P en het zal dus gaan over de poep van de panda en uh, de power, de krachten uh, die erin zitten. De lengte van de tekst het is nou, een relatief korte uh, een tekst voor een HAVO-examen. We hebben natuurlijk een afbeelding die nog een keer laat zien dat het over panda's gaat. En de tekstsoort, het is een artikel, staat hieronder ook, een artikel van The Economist. The Economist is een blad, dus het is een artikel uit het blad The Economist. Uh, The Economist gaan de artikelen vaak over naar economie of de politiek of nieuwe uitvindingen. Dus nu hebben we een globaal idee van uh, hoe lang de tekst is en wat we kunnen verwachten. Maar laten we eerst de vragen gaan lezen voordat we verder gaan. Dit zijn dus allemaal invulvragen die bij deze tekst horen. Er zitten een paar gaten in de tekst en we moeten daar de juiste woorden invullen. Dus we beginnen bij de eerste. Which of the following fits the ga first gap in paragraph 2? In conclusion, indeed, in the meantime and nevertheless. Dus hier moeten we het juiste voegwoord gaan invoegen. Which of the following fits the second gap in paragraph 2? An exclusive, an indispensable, a waste and a wholesome. Het kan zijn dat je nu nog niet weet wat indispensable is. Je kan ervoor kiezen om dat nu al te gaan opzoeken. Maar misschien als je de paragraaf leest, weet je meteen al dat, uh, dat een ander het juiste antwoord is en ja, dan heb je het uh, voor niks uh, opgezocht. Dus um, ik zou pas bij stap 4 de woorden in de vraag gaan opzoeken die je echt zeker wil weten. Okay, volgende. Which of the following fits the gap in paragraph 3? Abundance, diet. Infertility, size en vulnerability. Oké, okay, weer een paar woorden die je misschien niet weet, zoals infertility en vulnerability. Ook hier is weer handig om, nou, in ieder geval misschien te onderstrepen: hé, hey, deze moet ik nog uh, opzoeken, maar nu weet je in ieder geval al van oké, okay, is dit een vraag die moeilijk gaat zijn voor mij, of ken ik alle woorden en ja, gaat het wel lukken. Dan de laatste zijn maar drie opties: encouraging. Hypothetical and pointless. Dus aanmoedigend, hypothetisch of um, ja, zonder nut, pointless. Nou, dat zijn drie heel verschillende woorden, dus uh, ik denk dat die vraag wel makkelijk te beantwoorden gaat zijn. Oké, okay, laten we eerst de tekst gaan lezen. Daarvoor mag je de video pauzeren en over vijf seconden gaan we weer verder. Tijdens het lezen zoek je natuurlijk de woorden op in een woordenboek die je niet begrijpt, maar nodig hebt om de zin of een alinea te begrijpen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je het woord lignin wil opzoeken. Maar ja, misschien zoek je dat op in een Engels-Nederlands woordenboek en kom je dan met het antwoord lignine en dan weet je eigenlijk nog steeds niks. Dan moet je daar maar mee doen en tussen de regels doorlezen. En dan kan je zien dat het een stofje is dat samen met celluloos nodig is om brandstof van te maken. Daarnaast is het bij invulvragen belangrijk dat je alvast probeert te gokken wat het goede antwoord gaat zijn. Bij 32 dacht ik dat het juiste antwoord iets van een opzomming zou zijn, omdat deze twee zinnen um, gelijk aan elkaar zijn. Het gaat hier over uh, die twee stofjes uh, vrijmaken en dat dat een energy intensive process is. Dus dat kost heel veel um, energie met hoge temperaturen en uh, hoge druk. En dan, it is the cost of doing so that makes producing biofuel out of cellulose and lignin rich materials less financially viable than generating biofuel directly. Dus um, hier zeggen ze, het uh, kost heel veel energie en hier zeggen ze het is heel duur. Dus het zijn twee, twee zinnen die uh, gelijk aan elkaar zijn. Dus we zoeken, zijn niet op zoek naar iets van een contrast, maar misschien iets van um, yeah, moreover. Um, dat is wat ik nu denk. Het, het kost te veel tijd tijdens het lezen om ook meteen naar de uh, vragen te gaan. Dus um, kijk gewoon waar, wat, wat staat er in de twee, twee zinnen en wat verwacht je. En je hoeft het echt nog niet 100% juist te hebben. Het doel is om alvast om, om tijdens het vragen beantwoorden tijd te besparen, omdat je denkt, hé, hey, dit is ongeveer gelijk aan wat ik dacht toen ik de tekst aan het lezen was. Bij 33 zien we in de zin daarvoor staan dat de karbs uh, en de husks afval zijn, dat ze niet gebruikt kunnen worden. Dus ik denk dat het antwoord bij 33 afval gaat zijn. Dus ik heb daar afval geschreven. We kunnen straks nog even kijken of dat een optie was, maar volgens mij stond die bij de verschillende opties. Um, 34 heb ik nog geen idee van. Er zijn daar zoveel opties mogelijk, dat ik nu nog niet weet wat het juiste antwoord daar uh, gaat zijn. Dus als je het uh, niet weet, zet dan een vraagteken. Dan weet je dat je daar tijdens uh, step 4 wat extra tijd aan moet spenderen. Dan de laatste. The ability to convert such a large percentage of them into potential biofuel products is impressive, positive, awesome. Ik denk dat het antwoord hier iets positiefs gaat zijn. Dus als er iets negatiefs of iets anders in uh, de optie staat, dan weet ik al van oké, okay, dat is niet het juiste antwoord. It, wat het beste hier past is dat dit um, dat het goed is, dus het is positief. Oké, okay, laten we gaan kijken of ik een beetje goed gegokt had. En we gaan beginnen met de eerste vraag. Dit waren die voegwoorden en dan is het ook interessant om te weten dat maar 18% van de leerlingen deze vraag goed hadden. Dus laten we even gaan kijken. In conclusion. nou In conclusion is het denk ik zeker niet. Die kunnen we al wegstrepen. want in conclusion verwachten we niet in het midden van de tweede paragraaf. Dat verwachten we hier aan het eind. En heel misschien aan het eind van de tweede paragraaf, maar eigenlijk vooral gewoon aan het eind van de laatste paragraaf. Dan, indeed. Liberating those nutrients is an energy-intensive process that involves high temperatures and extreme pressure. Indeed, it is the cost of doing so that makes producing biofuel. Enzovoorts. So Oké, okay. indeed vind ik best goed passen. Dat zou misschien het goede antwoord kunnen zijn. Laten we verder gaan kijken. In the meantime. Oké, okay, gaan we nog een keer proberen. Liberating those nutrients is an energy intensive process that involves high temperatures and extreme pressures. In the meantime, it is the cost of doing so that makes producing biofuel. Hmm, ja, het kan, maar ik vind hem niet heel erg soepel klinken in the meantime, want het gaat hier niet over dat dingen tegelijkertijd um, aan de gang zijn. Het gaat erover uh, dat het allebei waar is. Um, Oké, okay. nevertheless. Nevertheless. Dit is wat de meeste leerlingen kozen, nevertheless. Dus toch of desalniettemin. maar ja, dat klopt dus niet, want ik had gezegd dat het twee dezelfde dingen uh, zijn. Dus dan is inderdaad indeed het beste antwoord en schrijven we indeed op bij vraag 32. Oké, okay, laten we gaan naar de volgende. Hier had ik dus afval verwacht en waste staat ertussen. Dus uh, als ik weinig tijd heb, als ik tijd tijdsnoot heb, dan zou ik nu gewoon meteen C opschrijven en uh, dan kunnen we verder. Laten we gaan naar 34, want die vonden we wat moeilijker. Hier had ik nog geen idee van. Given there, puntje, puntje, puntje, Dr. Brown knew that Giant pandas had to have microbes in their gut that were strong enough to break cellulose and lignin down. Oké, okay, de gut is hier een belangrijk woord om op te zoeken. Dat zijn de darmen. Dus ze kunnen iets aan de darmen zien aan de hand van dit missende woord dus. Dan zien ze dat er microbes zijn. Nou ja, wat komt er in je darmen? Dat is je diet. Dat is wat je eet. Dus dan zou diet het logischste zijn. Voor 34 schrijven we B. Dan gaan we door naar de laatste vraag. En hier had ik impressive gegokt en dat is dus iets positiefs. En we zien hier bij A encouraging staan. Dus encouraging is aanmoedigend, positief, hypothetical, hypothetisch is niet waar ik naar op zoek was en pointless is het tegenovergestelde. Dus A is hier het juiste antwoord. Dus dit is hoe je invulvragen tijdens je Engels examen maakt. Veel succes met je examens!